Behalve God. Onrealistische verwachtingen kunnen onze vrede en vreugde snel stelen. Gewoonlijk verlangen we naar een perfecte dag met perfecte mensen, die perfect gelukkig zijn in onze kleine perfecte wereld. Maar we weten allemaal dat dit geen werkelijkheid is. Alleen God is volmaakt en de rest van ons is onder constructie. De duivel weet wat onze vrede steelt en hij probeert van alles om ons verontwaardigd te krijgen als onze onrealistische werkelijkheid uiteenvalt. Nadat jarenlang de duivel mijn vrede wegnam, had ik het eindelijk door. Het leven is niet perfect en er gebeuren dingen die wij niet gepland hebben of waar we liever niet doorheen gaan. Mijn nieuwe houding hier tegenover is geworden, wel, zo is het leven. Ik heb ontdekt dat als ik mij door deze dingen niet laat imponeren, zij mij ook niet neerslachtig maken. Iedereen moet omgaan met ongemakken, maar we kunnen ermee omgaan en een verkeerde houding vermijden. Onthoud vandaag dat alleen God volmaakt is en leer Hem te vertrouwen. Hij kan je altijd door teleurstellende omstandigheden heen leiden, je versterken... ...en je helpen vast te houden aan jouw vrede. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, alleen U bent goed. Ik ben zo blij dat zelfs wanneer mensen en omstandigheden tekortschieten... ...U dat nooit doet. In plaats van mijn hoop op dingen te stellen...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 Joyce-meyer.nl